Hoeveel is dan een bedrijf waard? Ja. Geen idee. De dealstructuur aan zich uh, paste toen eigenlijk niet zo goed bij mij. Hoe ziet de bedrijf eruit als jij er morgen ineens niet meer bent? Alsjeblieft, uh, hier is het geld, geef ons de sleutel maar. Waarom verkoop je een bedrijf waar je met uh, hart en ziel uh, aan hebt gewerkt? En hoe gaat zoiets uh, nou in zijn werk? Uh, daarover uh, gaat de serie Dream Exits die ik maak met No Monkey Business. Ik zeg welkom bij ZVD TV. Ja, en in deze aflevering het verhaal van uh, Emiel Pils. Emiel van harte welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd met de deal. Ja, super. Want, want hij is nog redelijk vers, hè? Ja, ze zit me nog vers in het geheugen. Ja, dat <laughs> klopt. Is nou, uh, is het is nu uh, augustus 2022, dus anderhalve maand geleden. Ja. ja. Uh, jij schreef op LinkedIn met een uitroepteken, what a ride. Right. Uh, wat maakte het zo'n ride, right, zeg maar? Nou, uh, ik ben zelf ABC e-business, een uh, bedrijf wat verkocht is, uh, ben ik zelf begonnen. Uh, nog in mijn studententijd zelfs, uh, dus ja, met, met helemaal niks. Uh, ja, je had een, uh, een oude computer nog met, met zo'n monitor, met zo'n toeter erachter zeg maar. Yeah. En, uh, ja. Zo, zo is dat een beetje begonnen. Uh, eerst een poos als zzp'er en toen in, uh, in 2009 de eerste uh, hele spannende stap gezet Het aannemen van je eerste personeelslid zeg maar. Yeah. Um, ja, en ja, vanaf toen ging het eigenlijk allemaal uh, heel, uh, heel hard. Hey, uh, en en uh, je had het meest creatieve moment toen je de bedrijfsnaam verzonnen? Uh, hoe, hoe kom je bij ABC ja. e-business? Uh, nou, dat, dat is op zich wel <laughs> grappig dat je dat nou vraagt. Uh. Uh, want dat komt eigenlijk nog een beetje uit de, uit de familie. Uh, mijn vader Frits Peels had zijn eigen bedrijf ABC Consulting ah. uh, in de jaren 70. Uh, en waarom ABC? Omdat het, ja, het begon met de A, dus dan stond je bovenaan in de telefoongids. He, dus zo, zo simpel kan, kan een reden zijn. Ja. Uh, ik heb ook nog een eigen bedrijfje gehad met, met, met, met mijn moeder samen. Uh, ABC Decorations. Mijn broer heeft zijn eigen bedrijf en uh, reclame, ABC Media, dus ja, de ABC zit een beetje in de, <laughs> in de familie, familie, zeg maar. Dus ja, toen ik een bedrijfsnaam moest verzinnen, toen, uh, begon het sowieso met ABC. Ach, grappig. <laughs> en daarna wat je doet, e wat jullie zijn, of je, op dit, uh, laten we even kijken naar de situatie vlak voor de verkoop. Uh, je, so, jullie zijn Microsoft Partner maar ja. dan een van een specifiek uh, product binnen de Microsoft Suite, toch? Klopt. Uh, en dan heb je het specifiek over Microsoft Dynamics. Uh, dat is een uh, Microsoft suite waar ERP en CRM software in zit. En ABCI e business richt zich dan vooral op de ERP software van ja. Microsoft Dynamics. Wat heb je geleerd uit je, zeg maar, voordat jij ZZP'er maar, start. Want het is een soort van ondernemersnest, dus waar je uitkomt. Ja, klopt. Ik ben de paplepel ingegeven. Precies. Wel. En, en als we die paplepel nou eens concreet maken, zeg maar, wat, wat, wat voor lessen kreeg jij van huis uit mee? Zeg maar, wat betekende ondernemerschap in jullie familie? Waar stond dat voor? Uh, nou, vooral eigenlijk dat het... Het um, is niet iets engs of zo. Het uh, is iets wat je gewoon met beide uh, handen kan aanpakken. Het uh, ja. biedt kansen. Het uh, kan ook helemaal anders aflopen. Hè, eerlijk is eerlijk. Uh -huh. Maar... Um, ja, heb je een, een, een, een, een baan in, in loondienst? Ook helemaal prima. Uh, geef je wat minder uh, mogelijkheden, zowel aan de boven- als aan de onderkant. Ja. Um, ja, en maar met eigen ondernemerschap, ja, doe het maar, probeer het maar. En ja. daarbij werd natuurlijk altijd gezegd, als het niet lukt, dan moet je gewoon harder werken. En dan uiteindelijk lukt het wel. Ja. Ja, dus, dus dat is wel een beetje hoe we zijn opgevoed, ja. Een eigen bedrijf opgebouwd en uh, verkocht, daar, heb je, daar ben je ruim 20 jaar van je leven mee bezig. Dus ongeveer 20 jaar voor Ja, maar. precies, 20 jaar. Ja. Ja. Um, vertel eens, hoe um, als je daar nou eens wat ondernemerslessen uit wilt trekken hè, tot aan de verkoop, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Oeh, wat heb zijn dan. Even. Huh? Heb je even. Ja, wat zijn de belangrijke ondernemerslessen als je, het hebt, als je kijkt naar die hele ride van 20 jaar? M mijn eerste uh, grote stap was eigenlijk wel het aannemen van, van personeel. Hè. Dus dan ga je van, van ZZP naar ja, gewoon een nieuwe vorm eigenlijk. Mm -hmm. uh, waar ik nog altijd blij mee ben, is dat ik toen in plaats van één jongen meteen twee jongens heb aangenomen. Die, die konden ook een beetje met elkaar sparren en uh, nou, dat soort dingen. Hoe eng was dat om die eerste twee aan te nemen? Daar, daar heb ik wel, uh, uh, denk toch wel een maand of drie over gedaan, zeg maar. Dat ik dacht van ja, nou, nou kan ik het echt niet meer alleen. Ik, dat heb ik wel even voor me uitgeschoven, ja. En wat was de belangrijkste reden om het te doen? Ik bedoel, want had, laat je, had, ben jij een zekerheids-iemand, zeg maar, wilde jij zeker weten dat je ze ook kon betalen? Of had je op een zoiets van, ja, fuck it, ik neem ze gewoon aan en dan moet ik vanzelf harder werken om ook hun salarissen te betalen? Ik, ik heb er wel naar gerekend. Ik heb er eerst geld voor gespaard. Ja. Uh, en toen wist ik van, nou, ik kan nou twee jongens aannemen, die geef ik allebei een half jaar contract. En als het helemaal niks wordt, dan is mijn spaargeld op. dan sta ik op nul, maar dan sta ik nog steeds niet op min. Ja, ja, precies. Dus die had ik wel, wel doorgerekend. Maar maar dat gebeurde niet en uh, maar dat gebeurt niet nee, nee het ging de andere kant op dus mm. uh, ja dat uh, groeide gestaag door mm. ja als je nou zou zeggen achteraf ik ik ben altijd wel een, een soort van zekere investeerder geweest ik heb altijd eerst gekeken van is er genoeg werk Oké, okay, dan kan er nog iemand bij ja, precies. Uh, en dan weer wat verder groeien is er nog werk en oh, dan kan er weer iemand bij um, ja toen we zeker in de markt van nu uh, mag je eigenlijk al blij zijn als je überhaupt personeel kan werven zeg maar ja. uh, dus, dus dat uh, zou ik in, in de markt van nu zou ik dat anders doen zeg maar zou mm. ik zeggen van, nou ga maar gewoon sowieso goede mensen naar binnen halen precies en uh, dat, dat werk is er genoeg ja want wat is jullie wat is het businessmodel van abc uh, e-business de, de microsoft software die, die draait in de cloud en ja, ja. dus Daar zit gewoon een maandabonnement op uh, daar uh, voegt abc zelf ook nog een aantal ja extra slimmigheden et cetera aan toe en een stukje eigen extra ip er bovenop ja uh, specifiek voor, voor groothandel, productiebedrijven, dat soort zaken. Ja. Um, dus dat is gewoon een maandabonnement. Uh, Waar jullie x op verdienen, zeg maar. M, ja, ja? Uh, en, uh, en, en daar heb je natuurlijk ook nog een stukje support, et cetera. Dat zit allemaal in het maandabonnement, helpdesk, mm -hmm. noem maar op. Mm -hmm. um, ja, en daarnaast heb je gewoon het stukje uh, projecten, hè, een, een ERP-project, heel de implementatie, ja, dat is gewoon een, een project dus aan zich met uren. Ja, ja. Ja. Waarom wilde je verkopen? Um, nou dat is ongeveer twee jaar geleden is dat een beetje uh, gekomen. Uh, dat was nog eigenlijk nog, nog iets voor, voor corona, iets meer dan twee jaar geleden. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, goh, ik, ik doe het bijna twintig jaar. Uh, ik zie ook dat het ABC uh, groeit stevig door. Uh, vind ik een hele interessante ontwikkeling. Maar ik heb het dan gebracht van nul van naar, naar 30 mensen. Uh, vond ik uh, geweldig om te doen. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat ja als je dan nog verder gaat groeien, dan is het op zich ook goed dat een uh, ja een kindje op een gegeven moment op eigen voeten gaat staan, zeg maar op ah, eigen ja. benen gaat staan, vleugels kan uitspreiden en ja net even een ander inzicht qua qua management, uh, qua et cetera Om de groei te maken naar wellicht honderman of whatever. Whatever, ja, ja. Hè, Dus uh, dus dat is voor voor het bedrijf ABC is dat denk ik uh, heel goed. Um, en daarnaast geeft het natuurlijk ook voor mij privé wat, uh, wat mogelijkheden. Want ja, eerst was ik volledig aandehouder, directeur, bestuurder, nou uh, alles. Mm -hmm. 100% aandehouder. Uh, en nou is de, de, de verkoop eigenlijk uh, ook helemaal volledig. Hè? Dus ik ben nu 0% aandehouder. Geen rol meer. Nee. Uh, en natuurlijk, ik, ik sta altijd ter beschikking van, van de mensen bij ABC voor alle vragen, et cetera. Maar dat geeft mezelf ook weer. Uh, ja, privé ook mogelijkheden om, of om ook carrièrewijs te kijken van, goh, wat, ja. uh, wat nu? Ja, precies. Zometeen daar nog even uh, ja. wat meer over. Maar laten we eens kijken naar dat verkoopproces. Wist jij er wat van, zeg maar, hoe zoiets in zijn werk gaat? Nee. Uh, wat nee. heb je als eerste stap gedaan toen jij zoiets had van, nou, ik moet eens gaan naar... Uh, want je, uiteindelijk had je in je hoofd iets van, nou, misschien moet ik eens gaan verkopen of zo. Of hoe werkte dat? Ja, uh, en, en dat ja, is dan eigenlijk een beetje een, een, een zaadje wat je dan uh, zelf in je eigen hersenen plant, zeg mm -hmm, maar. Mm -hmm nou dan uh, dan ga je gewoon eens zoeken op google voor hoe uh, ja, ho hoeveel is dan een bedrijf waard ja. geen idee nee. uh, uh, ja, als je iets wil verkopen dan wil je toch al weten wat het waard is mm -hmm. nou en dan kom je natuurlijk vanzelf in de, in de remarketing en retargeting van van diverse <laughs> waaronder uh, no monkey business verstoppen. ja precies ja. onder andere <laughs> ja, de monkey business dat, dat doen ze goed um, en, uh, en gespecialiseerd in techbedrijven natuurlijk, dus in zoverre wel een goede match waarschijnlijk, qua uh, partner om zoiets ermee te doen. Hey, en speelde toen ook al, want uh, er zijn twee van jouw collega's, of tenminste werknemers waren het neem ik aan, die hebben zich ingekocht en vormen en nu de directie. Ja. Was dat vanaf zeg maar, dat eerste moment al, zat dat toen al in jou, of waren jullie daar toen al mee, Was had dat daarmee te maken of kwam dat later pas in beeld? Uh, ja, mijn, mijn twee collega's, Lars en Antoine, uh, ja? die, uh, uh, die hadden al eerder aangegeven, gewoon, het zou toch wel leuk zijn als dat een keer mogelijk is zeg ja, maar ja, ja dus uh, en, en ook nou kwam die mogelijkheid ook voor hun er, ja oké okay. uh, en hoe lang heeft het proces geduurd vanaf dat eerste zaadje zeg maar dat je bent gaan googelen van nee hey, wat is mijn tent waard <laughs> tot, tot en met de closing <laughs> ja dat, dat dat is ongeveer twee jaar geweest hmm. uh, wat, wat overigens vooral mezelf lag hoor dat, dat kan ik allemaal veel sneller mm -hmm. maar um, ze zeggen wel eens: een vrouw is niet voor niks negen maanden zwanger, want dan kan de man eraan wennen. Uh, in, in dit geval ook. Uh, ik, ik moest er zelf ook wel een beetje aan wennen, maar ja, het, het is wel je eigen kindje. Je hebt de deal ook een keer afgeketst. Toch? En uh, dat, dat was vorig jaar. Ja, dus, Waarom? Uh, was met uh, dezelfde partij waarmee uiteindelijk nou wel de deal be beklonken is. Zeg ah, ja? maar. Uh, maar dat was ongeveer precies een jaar geleden. Um, ja, toen de, de dealstructuur aan zich uh, paste toen eigenlijk niet zo goed bij mij. Uh, ik ben. Nou ja, dat noem ik mezelf dan maar, uh, toch een beetje een eigenwijze ondernemer. Maar ja, welke ondernemer niet, <laughs> dat zou je ja. bijna zeggen. Ja. Uh, en, uh, en logisch wel dat de vraag uh, vanuit uh, Montes Investments werd gesteld. Van, uh, wil je nog uh, uh, uh, aanblijven voor een bepaalde periode, et cetera, et cetera. Uh, maar uiteindelijk dacht ik van, ja nee, dat, dat is eigenlijk... Uh, daar ben ik te eigenwijs voor. Ik ben altijd zelf volledig in charge geweest. Ja, dan, dan geef je dat een stukje uit handen of een groot stuk uit handen. Um, even, ja, dat, nee, dat, dat moet ik niet doen. Mm -hmm. Dus vorig jaar is toen uh, uh, op de dealstructuur zelf eigenlijk een uh, stuk gelopen. Um, en toen kwam in uh, januari, februari, uh, uh, kwam uh, Joost met Montes Investments, kwam weer terug in de lucht gewoon Emiel, maar als we het dan over een andere boeg gooien, dat we gewoon 100% voor jou overnemen. Waarbij en, jij uh, meteen eruit kan. En precies, ik zeg, nou, dat, dat is een dealstructuur die mij meer aanstaat. Ja. Is niet zo heel erg common, zeg maar, die, deal, die dealstructuur. Maar het scheelt ook, ja, we, we kenden elkaar op dat moment ook alweer bijna een jaar. Um, en zij zagen ook dat... Uh, en ondertussen heb je ook weer progressie laten zien met het bedrijf. Precies. Nou, ja. uh, en niet uh, ik als persoon eigenlijk. Want uh, het, uh, de, de andere twee heren van het managementteam, die hadden vorig jaar eigenlijk heel die kar getrokken. Uh, omdat ik daar op dat moment gewoon te weinig uh, tijd voor had. En die hebben laten zien dat zij dat perfect konden. Ja, ja, ja. En, en dat zag uh, uh, Montes Investment ook. Ja, van, joh. Ja, dan hebben wij genoeg comfort erbij om gewoon te zeggen tegen Emiel: alsjeblieft, uh, hier is het geld, geef ons de sleutel maar. En uh, de, de handvraag en je hoeft niet de bedragen te noemen als je niet wil hoor, maar je zegt de eerste wat je dan gaat googlen is wel is je bedrijf waard. Kun je, daar in het, kun je daar iets over zeggen in de zin van wat voor multiplier is gehanteerd of wat voor, waar, waar hebben we het dan over? Ja, uh, ja. Als je gewoon op op, uh, op Google zoekt inderdaad, dan heb je diverse websites waar je dan wat uh, wat, wat kan invullen. Uh, en dan komen die resultaten. Dan moet ik heel eventjes graven graaf in mijn geheugen. Dat, dat zit dan tussen de tussen de zes en de negen of tussen zes en een half en de negen en een half keer hebben uh, daar ja, hebben ja. daar. Ja, En in die hoek zit jij ook ongeveer. Ja, ja. ja. ja. Oh, heb je het goed gedaan. Ja, nee, prima. Dus, uh, dus als, als ja. mensen dan meer willen weten, moeten ze je jaarverslagen maar even <laughs> een u te vinden en dan kunnen ze het uitrekenen. Ben je financieel onafhankelijk nu? Dus uh, uh, ja, dus, ja. ja. Dus, uh, ik heb in ieder geval ruimte genoeg om nou ja, echt te kunnen kijken en, en, en te kiezen wat, wat je met de rest wat, van je, je leven gaat doen. Gaat doen. Ja. Hey, en we noemen het wel heel even No Monkey Business, hè? Die, uh, die deze serie ook uh, um, uh, mogelijk maakt. Wat is de rol van, van No Monkey Business in zo'n proces wat toch twee jaar heeft geduurd? Ja, nou, uh, in het begin is het inderdaad, hè, je, je denkt uh, in alle volle overtuiging uh, dat je bedrijf wel echt helemaal netjes op orde is. Uh, en uh, ja, dan, dan gaan ze er toch met een aantal experts naar kijken... Uh, en dan, dan komen er toch nog wel wat, wat haakjes en oogjes naar voren hé, hey, hier kunnen we nog eventjes uh, verbeteren, uh, dat nog verder, dat. Dan denk ik, oh ja, eigenlijk best een goed idee. Mm. Uh, dus dat, dat, dat mm. was een, uh, een, een traject wat uh, ja, ook, ook sowieso heel, heel leervol is. Met een kritische oog wordt er wel ook naar je bedrijf gekeken. Ik zeg, dat, dat is eigenlijk sowieso wel goed zou om je, keer zou je te bijna doen. moeten doen zonder überhaupt de Precies. intention te verkopen. Ja, ja. Wat uh, zijn met name de aanpassingen geweest in die, in, die je de, toen hebt gedaan? Um, uh, nog eigenlijk iets scherper zitten op uh, de, de, de product markt combinatie uh, doelgroep uh, uh, wat biedt je precies aan. Uh, dus uh, ja. daar waren we in de Microsoft-branche uh, uh, al wel een voorloper in, uh, maar dat kon nog wel scherper. Uh, dus zo, zo gezegd zo gedaan. Uh, dus de, meer over, over die as uh, ja. en ook over een stuk uh, uh, projectie vooruit. Ja. Uh, ja. We hadden als zoiets van, nou weet je, verkopen, implementeren, maandabonnement klaar. Door naar de volgende. Ja, wat nou een projectie voor volgend jaar of over twee jaar is. Ja, dat ging altijd goed. Dus ja, nee, dat, prima. Ja, ja. En uh, ja, je, je gaat dan wel weer eventjes je eigen bedrijf uh, rethinken zeg maar. Ja, ja, ja Wat zo'n investeerende... En dat was een hele goede. Ja, want zo'n koper die wil natuurlijk met name dat weten, van wat zijn je prognoses voor de komende. Ja, COVID. tuurlijk. Ze kopen het niet op het verleden, zeg maar. Nee, en, en die, die prognose moet ook wel een klein beetje hout snijden natuurlijk. Ja. ja. ja dus je gaat echt wel serieus met elkaar in gesprek van oké, okay, je, je verwacht 100, maar weet je dat wel zeker? Want ja. vorig jaar verwachten we 80 en toen was het 75 geworden, dus... Ja. Dan moet je nou ineens 33% meer doen. Hm, ja, ja. Ja, dus die, daar gaat wel kritisch naar gekeken worden. Dus dat, dat was heel, heel leuk, heel leerzaam. Uh, ja, en daarnaast natuurlijk uh, uh, uiteindelijk de, uh, uh, het netwerk wat een uh, no monkey business heeft. Daaruit is uiteindelijk ook deze koper ja, naar ja, voren Ik kan me voorstellen, je bent de oprichter, de eigenaar. Ik kan me voorstellen dat de key accounts aan je kont hangen. Was, was dat het geval of was je al? Kon, kon ABC e-business al redelijk zonder jou opereren? Ja, ja wel, wel behoorlijk. En daar heb ik eigenlijk al die jaren ook wel altijd naartoe gewerkt. Ik heb altijd zoiets gehad van, nou, het, het moet uiteindelijk, in het begin is dat natuurlijk een utopie, mm -hmm. maar ik heb altijd gehad van, nou, uiteindelijk moet het gewoon zonder mij kunnen. Ja, ja. Uh, dus je hebt altijd wel verkopen als een soort van mogelijkheid gezien ook? Ja, ja. Ah, ja precies. Ja, absoluut. Ja. En, uh, en, en hoe of wat of wanneer of zo? Geen idee. Nou, mm. nu is het dus heel concreet. Um, maar ik heb wel altijd het idee gehad: het, het, er moet een keer een punt komen dat het zonder mij verder moet kunnen. Ja. Daarom ook, want we zijn ja, eigenlijk een, een klein bedrijf, hè, met, met, met 30 uh, uh, mensen, uh, met dan toch uh, drie mensen in een, in een MT. Ja, dat, dat is relatief best zwaar. Ja. Maar ja, ja. daardoor is wel de mogelijkheid gecreëerd dat nou één poppetje, ik dus, uh, eigenlijk gewoon eruit kan stappen ja, en precies. dat er verder is gewoon business as usual. Ik ja. het, uh, Lars en Antoine uh, passen nog even een de telefoon. Ik zeg, man, hoe is het nou, hè? we zijn bijna twee maanden verder. Ja, niks in de hand. Business as usual. Ja, ze, ja, ja. Zijn ze in koor. Ja, ze zijn ja. alleen adelaardig geworden. Ja, ja, ja. Nee, klopt. Ja. Ja. Kun je nog eens een paar tips noemen voor ondernemers die zitten te kijken en denken van, ja weet je, ooit wil ik dit misschien ook wel eens. En dit staat wel eens zo'n beetje latent op mijn agenda. Wat zijn belangrijke elementen nog meer die je zou willen meegeven? Dus nu, als je nu terugkijkt. Uh, ik denk het belangrijkste als je bedenkt voor goh, misschien wil ik wel ooit gaan verkopen. Uh, het allerbelangrijkste is: bedenk nou eens dat je er zelf morgen niet meer bent in dat bedrijf. Loopt het dan door? Of valt het om? Of valt het deels om? Of, of gaan klanten dan weglopen? Inderdaad, die, die toch wel heel erg aan jou hingen, maar die dan naar de concurrentie gaan. Dus, dus dat, dat is eigenlijk het, het belangrijkste besef. Mm. Hoe ziet de bedrijf eruit als jij er morgen ineens niet meer bent? Ja. Nou, en als je dan zegt, van, nou volgens mij draait het dan gewoon door. Nou mm. dan, even los van alle andere perikelen misschien, maar, maar dan, dan zou je verkoop klaar kunnen zijn. Ja? ja, precies. En wat ga je allemaal doen? Wat zijn je plannen? Ja, dus uh, uh, met Next Level uh, wil ik eigenlijk uh, andere bedrijven, en dan vooral die die misschien wat meer in een traditionelere business zitten, uh, om die traditionele business, wat ERP software vroeger ook was. Ja, wij hebben dat van scratch af aan helemaal anders aangepakt. Mm -hmm. Om een traditionele business om te bouwen naar een, een toekomstbestendige business met, uh, met meer een abonnementstructuur erin. En dan denk je, ja, maar dat, uh, de, de, de dingen die in abonnementen kunnen, dat hebben we eigenlijk al. Mm -hmm. uh, en dan heb ik altijd hetzelfde voorbeeld. Dat is uh, zo'n fiets met een blauwe voorband. Ken je Ja. Ja, die swapfiets. Nou, wie had nou bedacht dat iemand een, een fiets op abonnement zou afnemen? Ja. Nou, uh, als dat zelfs lukt met een fiets, ja, dan kan dat met uh, bijna alles. Ja, ja, dus dat je naar, klassieke, de, naar, naar traditionele bedrijven gaat kijken en kijken hoe je daar in een abonnementstructuur een heel ander businessmodel van kan maken. Precies, en daarmee dus eigenlijk ook de, de waarde van het bedrijf uh, veel groter kan maken. Ja. Want abonnementen zijn veel meer waard dan één keer een uurtje schrijven. Ja. Ja, en, en dat is ook uh, precies het verhaal van ABC eigenlijk. Uh, toen ABC een, een 13 jaar geleden begon met. Joh, bij ons kun je gewoon ERP-software op maandabonnement. voor 100 euro per maand of zo was dat. Uh, kun je afnemen. In plaats van dat je een licentie koopt voor 50.000 euro. betaal je bij ons maar 500 euro per maand. Ja, ja dat, dat was wel disruptive zeg maar op, op, op de markt. Ja. Uh, en, uh, en, en het kan. Uh, en, en dan is het dus ook ineens beschikbaar voor kleinere bedrijven. Ja. Want voorheen was ERP alleen voor grote, vermogende bedrijven. En dan is het ineens wel gewoon binnen handbereik ook voor ja. kleinere bedrijven. Genoeg te doen, uh, uh, zeg ik Emiel, toch? Ja, nou, zeker. Dus eerst van de zomer genieten nog, ja. een paar weekjes. En, en dan ga ik in, in september ga ik gewoon eens uh, langzaam weer de, de, de mouwen opstropen. Want ja, vrienden van mij die zeiden ook van, goh, wat ga je nou doen? Ik zeg, ik ga eerst niks doen. En dan, Na drie dagen vervel ik me en dan ga ik, dan ga ik weer aan de slag. Dit is ongeveer wat ik van bijna elke ondernemer die zijn bedrijf verkocht heeft, die dan zegt van ja, en ik was van plan om twee maanden niks te gaan doen. Dat duurde drie dagen. Ja. En dan uh, het bloed kruipt wat niet aan kan. Nee precies. Ja. Dus laat maar lekker kruipen. Ja, precies. Hey, heel veel plezier en dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken naar wederom een prachtig ondernemersverhaal. En uh, heb je zitten luisteren naar de podcast? Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, mede namens No Monkey Business. Hoi. And don't